Ik ben Saskia Bos en uh, ik ben afgestudeerd grafisch ontwerper en tijdens Bring Your On Beamer ga ik eigenlijk een heel klein projectje laten zien, uh, waarin ik, uh, het heet Have I Seen This Before? en uh, ik laat eigenlijk zien hoe wij bepaalde mediabeelden heel erg kunnen herkennen en ik heb dus filmstils gemaakt en eigenlijk werkt dat heel erg gek, maar weet je, een zwarte balk erboven en onder en je bent er al. Alleen, uh, ik heb daarbij eigen beeldmateriaal gebruikt en quotes die ik heb geschreven of heb gevonden. En daarmee creëer ik dus een filmset die je zou geloven. Um, alleen het bestaat niet. Ja, in mijn werk uh, probeer ik altijd heel erg te spelen met de kijker. En de kijker maakt daardoor ook mijn werk weer af. En uh, bij het project Have I Seen This Bijvoorbeeld wat ik bij Bring Your Beamer laat zien, gebeurt eigenlijk hetzelfde doordat ik een hele kleine handvatten geef uh, door middel van die filmstil en de subtitels en wat je ziet. En de kijker kan compleet zelf beslissen wat de setting is, wat de voornaar en tijdens zou zijn gebeurd.